Hier. Ik heb echt werkelijk waar geen idee, maar Mario, Marionetlijnen, zo, ik verspreek me al bijna. Marionetlijnen, wat zijn dat? Nou, Marionetlijnen uh, komt, of die naam komt, ja, je kent wel marionet. Zo'n pop die. Uh, waarin ja, dat bewegend uh, ondergedeelte ja, ja, ja. in zit. Ja, ja. Nou. Daar zitten van die lijnen en die lijnen, ik ga ze even aanwijzen, dat loopt van de mondhoek tot yeah. ongeveer ja, de kaaklijn. Okay. En uh, ja, die, daar storen mensen zich aan. Want Wat kan, wat kan er mis mee zijn en ja, ja, dat ze heel duidelijk Dat ze heel duidelijk zijn en kijk, het begint meestal met maar een heel klein beetje. En na een tijdje wordt het steeds meer en na een tijdje ja, kan het gewoon oh, echt, ja. echt best wel heel diep zijn. Dat mensen ook zelfs gewoon kloven krijgen okay. van vochtverlies. Wat okay. Ja. ja. En wat kunnen die mensen doen? Ja, nou, ze kunnen, het kan behandeld worden. Uh, over het algemeen kiezen we als eerste om een directe inspuiting bij uh, de marionetlijnen te doen. Maar tot een zekere hoogte. Want als je dat te veel doet, dan wordt dat allemaal zo bol. En dat is echt niet mooi. En die inspuiting, dat doe je met een filler? Met een een, ja. Okay, ja. een ander element, dus tot een zekere hoogte kan je dat doen. Maar daar een tijdje moet je ook gaan kijken of je dat kan liften. Weer met, ja, dat noemen we dan liquid facelift technieken. Waarin mm -hmm. je eigenlijk via de jukbeendel of via de kaaklijn of bijvoorbeeld de wal uh, dat ook kan oplossen. En, en dat zorgt er ook weer voor dat dat er ook weer mooier uitziet. Dus yeah. dat is uh, heel prettig. Uh, andere mogelijkheden zijn als het toch nog te veel is, is om het, uh, de huid wat strakker te krijgen of het volume van het vet te verplaatsen met een silhouet soft of soft silhouet, of soms ook met barbs. Dat kan ook. Want dat zijn weer andere technieken. Ja, uh, en, uh, en uh, soms kan ook het vet wat je ernaast zit. Hè. dus ja. Ik ga dat even bij jou doen. Ja. Is dit vet hier, ja, dat is, kan soms gewoon te. Te veel, te veel zijn te, ja. en dat kan je ook weer wat verminderen met weer andere middeltjes die weer in mijn een soort vetoplosser of precies uh, okay, inderdaad. Ja. en wat uh, mensen die dat uh, gedaan hebben een van die behandelingen want je hebt ze vast niet allemaal nodig maar een van die dingen wat kunnen die verwachten nou, uh, dat het sowieso duidelijk uh, verminderd is en soms ook ja. gewoon echt weg uh, natuurlijk als het echt heel erg veel is dan kan het dan, dan, uh, dan kan je niet verwachten dat het helemaal weg is. Ja, dat kan, maar dan krijg je gewoon een beetje raar gezegd. Dus uh, daar moeten we wel ja, moeten we voor waken. Voor waken. Uh, maar het is uh, goed te behandelen en uh, ja, het effect houdt ongeveer afhankelijk van de film die je kiest weer ongeveer een jaar tot anderhalf jaar. En soms zelfs tot drie jaar aan. Okay. Oké, oh, dat, dat is ook nog mooi lang. Ja. ja. Oké, okay. ik uh, ga hem samenvatten voor je. Prima. Oké. Okay. Um, als je last hebt van dus mariolet lijnen, dat zijn die lijnen bij je, bij je kaken eigenlijk hier naar beneden, dan kan je daar een filler voor gebruiken. Uh, het kan ook zijn dat de filler op andere plekken uh, gebruikt wordt. Soft silhouet kan ook een oplossing zijn om het allemaal net iets strakker te krijgen. En een vetoplossing waar we het over hadden. Hè. Als hier echt een vetophoping zou komen te zitten, kan je die eventueel ook gebruiken. Ben ik eentje vergeten? Volgens mij helemaal perfect. Ja. Oh, eentje. Ja, Eentje. plexen. Vergeet het maar elke keer. Plexen. plexen zou je ook nog kunnen gebruiken, absoluut. Vanaf en... nu voegen we die gewoon altijd toe, plexen. Ja. precies. <laughs> Helemaal goed. Dankjewel, je wel, Alsjeblieft.